Hey, um, wisten jullie dat ik zei dat ik geen RKD ging spelen, omdat ik niet wou dat Aukos mij niet beeld? Laten we niet over praten, oké? Okay. <laughs> dus, jongens, vandaag in de video het eerste Balkadur zondag FFA kot event. Denk ik dat noemt, <laughs> ik heb geen idee. <laughs> dus laten we even zorgen dat ik media rank krijg, zodat ik mijn video's kan promoten op hun Discord. Want ja, ik krijg gewoon al te veel views, dat zien we wel bij Merlin zo allemaal. <laughs> Um, jongens, laat zeker van like achter de mijn discord en als je dat allemaal niet doet, ja, dan heb je 10 jaar ongeluk en dat wil niemand, weet je? je. Waarom zou je het riskeren als je het ook gewoon heel makkelijk kan vermijden? Dus jongens, like even zeker, dat gaat like super awesome zijn en uh, ja geniet van de video. Nou ze lopen een beetje zitten. Blok is er klok is Boven ze er maar af. Ze staan op iets af. Verspreid Verspreiden ze. Boys, komen ze, verspreid, verspreid je, verspreid je. Niet te veel worden. Verspreid verspreid verspreid. Als er één of zo naar beneden, als je punch hebt en je hit er één naar beneden, jongen, dan ben je binnen. Die is dood. Nee, nee. Er, er is er één, er is er één af. Er is er geen Oh, ja, zijn ze, komen allemaal, ze komen yo, zijn ook naar beneden, ze naar beneden. Pak die chappies die eraf zijn. Heet die chappies hier af zijn, heet die chappies hier af zijn Heet die chappies hier af zijn, die chappies hier af zijn Hey fight it, fight it, fight it, fight it We zijn met veel meer We ze kunnen nergens heen Ze zijn dood, ze zijn dood, lekker pushen Door blijven pushen, tot met 3 AP. Zij zijn ze dan tegen de muur aan, wij met vanage Doorgaan, tot met 3 AP, doorgaan, doorgaan, doorgaan Zij panneken nu al, hier Noordwesten blijven door, Noordwesten Blijven doorgaan, hier, ze worden gereild Als je 3 AP bent, kan je gewoon doorgaan Critten, critten en block it Hoppa boys, daar gaan ze allemaal Doei doei. Kritten, kritten, kritten, boys. Ik ben dit grote groep. we zijn op vrij veel. Grote groep. Ik ga is het hard. Grote groep. Grote groep. groep, groep, groep, groep, groep, groep, ja, groep hou je voet omhoog, ja. hou je voet omhoog. Dat is wat ik het over heb, jongen Dit Laat is waar we me het over hebben. Dit is waar we het over hebben. Dit is Malzam, boys. Dit is dus Malzam vrienden. Dit is waar wij voor leven. Holy shit. Ivar achter ons. Ivar is achter ons, er staat noordwest, noordwest, noordwest. waar toch was. Maar toch, Paas. Boos maar, we liggen boos maar. We gaan nog een keer. We gaan nog een keer. We gaan nog een keer. We gaan nog We gaan nog een keer. Begin met Boe, blijf Boe. Push maar. maar. maar. maar. maar., maar. maar. maar. Blijf Boe Zij zijn nu in Boop-positie. Blijf Boe. Wij hebben meer Boosjes, als een paar van hen moeten nog komen. Push, oh, maar, in. Pushen, push, push maar in. Push maar in. push maar in, Blijf pushen. Ga er vol in. Vol in. Fuck de kop. Niet op de kop blijven. Ga voor de kills. Ga voor de kills. Ga voor de kills. Ga voor de kills, deze fight moeten we winnen, ga door, dat is één. keer mes in voor. je mes in de handen. We gaan even door, we gaan door. Push door, push door, push door. Push noordwestel, noordwestel. is een panic, ik kill die Tyria. Noordwesten. noordwestel. Die Tyria, nee. Hoppa, allemaal dood, allemaal dood. Ik eentje de Kijk uit voor die lava, kijk uit voor die lava, Let's Probeer je er te trek. Lekker try again, dat is weer één minder. U Oh, heel Ivar is dood. Heel Ivar is dead. Hier, elkaar hier, nog, hier. elkaar nog een elkaar nog. Ik was op uh, Quinn. Ja, wacht, hier is er nog één ja. Hij ja, ik Ga op de kof. Op de kof. Terug op de koff. Terug op de koff, fuck de rest. Op de koff. 30 seconden, 8 seconden, 18 seconden, stack zie, man. Hoe is Matty dood? Ja, die was door. is dood, maakt niet uit, stack. Stacken in Noordwest corner. Noordwest. Lekker stacken stack met de boys. Stacken Noordwest corner. gaat de berg op, uh, dus ik weet niet. Moet hoe je zegt. even dat één gekke amat. GG zometeen. Ik denk dat ze het Eén opgeven. <laughs> 4, 3. Oké, maar nu kunnen ze eruit gaan, het belangrijkste oh, nee, is om die weg te komen nu Ik sta Zou op, op F5'n Tilly gaat daar dus boot tilly terug Wij zijn met het dubbele aantal F5. van ons. Ja, R5, R5. Push maar, push maar, push maar, ja, push maar ja, oh, oh. Als uh, Ik knok, oh, kopen, oh, ze... Oh, nog als ze kunnen we niet af. zo Er vallen mensen af Hier... We kunnen daar niet doorheen met die kop. Boos maar, boos maar, boos maar, boos maar is maar dit... Dit wordt onze dood als we dit door blijven pushen Ja, lekker, we kunnen ze hier hebben We kunnen er heel wat hier hebben hier geblesseerd, ja, daar ja, komen de ja. kills al. Zij kiten, ze zijn stom okay, bezig, ze zijn bang, ze turnen niet. Best. En ze pakken hier onnodige deaths, boys. Push maar lekker door. <laughs> Deze mensen, punchen, je kan ze van de berg op punchen. Niet te ver, nu niet, niet, niet meer puntjes. ze vallen toch in het water. Niet puntjes. ze vallen toch in het water. Ja, zorg dat je niet te veel vallen met je pakt voor de chase. Kijk ja, nog ja. een keer je kort, Nee, uh, nee tnl. niet in op, boys. Ja. Niet de land op gaan, uiteraard, dat mag niet. Kijk, nog kan. Als je cobwebs hier hebt, cobwebs zijn mooi tegen die boom aan, mooi tegen die boom. Ah, uh, waar? Hier ja. ik laat cobwebs. We hebben hier nu al twee keer dood. Ah, hier ze, ze pushen ons, ze pushen ons met de hele kant. Maar wij zijn, wij zijn met meer, wij zijn met meer niet bang zijn. Helpen, wij zijn lekker bomen, wij zitten hier te feiten aan die kust. Ze dus gaan jullie eraf proberen, puntje. Drie man, drie man. Wij komen ik er. er op, aan. Proberen, ik probeer maar. Af. Wat is het ook, vriend? Wat is het? Ik kan heel goed skybridge. En. Wat is het ook? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Uh, is ik heen? zie jou, vriendje. Yes, ik skybridge krein. graag. Ja, lekker, lekker. Oh. Wat is het? Oh, Wat is het? Laat maar uit de andere kant. Laat maar uit de andere kant. Ik zet erop, dennen. Ik is, is, is, is, is, is dan eens Ja, lekker. Ja. Oh, schimmeltje, daar ja. schimmeltje. Ah, ploeg, blijf in het water, blijf in het water. Wij zijn met meer. Ik kom in een daar. Oh, helemaal heel. Eerder dan ook, eerder dan ook zijn team. We hebben nog geen allies. We hebben nog geen allies. We hebben nog geen allies. Wij zijn wel met meer. Wij zijn met meer. Ik ga nog een arrow drop op de bodem hè. Ze pushen hier iets. Ze komen, ze pushen, ze pushen, ze pushen, pushen, pushen, pushen. Winnen we dit? Ik zie een share of de volgende Hier is de arrow op die Fight we het? Hé, hou die gebust geef de kijk. Geef de k of het fight of niet. Gaan we fighten of niet? Fight it, fight it. Ja, go, go. Pak een lead, pak een lead. No maar dat die zo weinig mensen zijn alleen. Ik heb uitgefocus, ik had je hoort. Maakt niet uit, maakt niet uit dan, op. Ja, ik ben al bijna dood. Ik krijg zo naar de focus, ik ben 2 zijn Als we rennen, dan gaat iedereen dood. Ja, wow. Gas, ik leg instantie hé, hé, we zijn, hé, hey, blijf focussen, blijf nice fighten. We hebben weer een kill, we hebben weer een kill. Blijf fighten, nee, blijf oh, fighten, hey. focus allemaal op mij. We winnen gewoon, we winnen gewoon, we winnen gewoon. Niet stressen. Iedereen is als je op jou We winnen gewoon, west ze paniken ze, ze, ze panneken, ze rennen al ze rennen. West van Balka, boys, best. Iedereen west. Fight, ah, ik, ik word gefocust. Jullie kunnen dit, boys, yeah. jullie kunnen Fight de groep, fight, fight de groep, fight. Geen Fight de groep, fight de groep. Onze ja, lead wordt gefocust, jullie kunnen de rest hebben. Wij ja. ja. focussen in lead. Goed zo. Ja, ik doe het. Ga fighten, jongens, zo, zo. zo. zo, zo. Ja, je we, ga jij fighten, met, met de. de groe. Groe. Ja, pak de ja, groep, pak de groep. Pak de groep, boys, kom op, jullie hebben dit. Laten we niet. Ha, jullie dachten dat ik dood was echt niet. Ik ga niet dood, zeker niet door special activity. En we hebben ook trouwens nul deaths gepakt. Behalve optimaal, want optimaal is super slecht.